Hé, hey, Blackjack. Kijk eens, Blackjack. Oh, Blackjack. Kijk eens, Blackjack. Kom maar, Joyce. De laatste wortel Joyce. Oh, Joyce. Goed zo, Joyce. Hé, hey, Blackjack. Kijk eens, Blackjack. Hé, hey, Joyce. Ik ga je niks meer geven, Joyce. Alles is op. Nou, nog een klein stukje. Oh, Joyce. Oh, Annabel. Hé, hey, Annabel. Hé hey, Roosje, hé hey, Roosje. Ho oh, Roosje, hé hey, Roosje. Goed zo, Joyce. Bruide paardjes.